Hallo iedereen en het super leuk dat jullie er kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Nora en vandaag ga ik een heel leuke rolstaanmerking inpakken. Want iemand vroeg, het, want iemand vroeg of ik nog eens een bestelling wil inpakken in een video. Hier komt het even in beeld. En dat wil ik dus zeker doen, met heel veel plezier zelfs. Dus vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en laten we maar heel snel beginnen. Het is een rolstaanmerking die ik met Dice heb gedaan met mijn allerbeste vriendin. Um, als je regelmatig mijn video's kijkt, dan weet je wel wie dat is. En binnenkort komt er dan ook een vlog samen met ons online. Want normaal komt ze morgen naar mij. En dan ga we ook onze rals unboxen. Maar wanneer deze video online komt, hebben we die rals wel al unboxed. En is er lang geweest. Um, maar wat er allemaal in die rals zit, er komt dan nu een foto van in beeld. Want dat ligt hier zo naast mij op mijn bed. Maar het is een beetje rommelig om te laten zien. Dus als eerste ga ik... Het rust, en dan ga ik het gedeelte zelf inpakken. En daar ga ik ook nog een leuk extraatje bij doen. Want we doen er ook altijd een extraatje bij van een bepaald bedrag. Uh, maar dus als eerste ga ik het inpakken, ik gebruik dit voorzichtige zakje. En als eerste ga ik hier mijn stiekekertje in doen. Het is echt super leuk. Dus die zie je ook, ook hier in. En dan is hetgene wat ze besteld. Als eerste heeft het tien opa besteld. Ik zeg nu gewoon besteld, maar ze heeft het niet echt besteld. Uh, want ze moeten er niet voor betalen, want het is een randstaanmerking. Dus ik ga die oberhoefs hier heel leuk in doen. Zo. Dan heeft ook 52, 52 pareltjes besteld. zijn super leuk. Als je wat leuk ziet, kan je me altijd een DM sturen via Instagram. Je komt hier in beeld of via mijn website kan je ook iets bestellen. En als je dus een stash wilt, moet je me ook even een DM sturen. Want niet alles staat op mijn site wat ik koop. Van onderdelen. Dan heeft ze tien schattige polymeerkralen besteld, bloempolymeerkralen en hier heb ik ook vijf schattige um, fruitpolymeerkralen die ze besteld heeft. Als voorlaatste tien verlengstukjes. En dan als laatste buigringetjes. Dus dit is wat ze besteld heeft. En um, ik doe er ook nog altijd confetti bij. Dus ik kan nu even mijn confetti halen. Oké, okay, ik heb heel een leuke confetti erbij genomen. Dit is een heel leuke, schattige, blauwe met roze confetti. Dus dan doe ik altijd lekker veel confetti bij, want dat is zo leuk. Zo, voilà. Er zit hier wat confetti in. Zo. En dan haal ik het er eraf. En dan kunnen we het dicht gaan plakken. Oké, okay, het is dichtgeplakt. Dan doen we er nu een hele schattige sticker op. En deze thank you stickers erop doen. Deze heel schattige en alle kleurtjes. Die plakken we erop. En dan is het ingepakt. Dan ga ik nu het extraatje inpakken. En dan als extraatje ga ik haar dit heel schattige bakje geven met deze parels. Want ze zoek nog een bakje. En. Parels vindt het altijd heel leuk. Dus ik denk dat ik de parels gewoon in het bakje ga doen. Want het is lekker handig. Zo, voilà. En dan heb ik hier een heel leuk vloeipapiertje. En daar ga ik het bakje in rollen. Het is moeilijk om een beeld over te brengen. Maar dus zo ziet dat vloeipapiertje eruit. En hier zit het bakje in. Zo, voilà. En dan ga je hier een grote sticker op plakken. Ik zei net dat ik er een grote sticker op ga plakken, maar ik ga er twee kleintjes op plakken. Namelijk deze hele schattige thank you stickers. En dan deze gouden hartjes stickers. Die zijn zo schattig. Dus die gaan we nu even op plakken. En dan hopen we dat het niet loskomt. Zo, voilà. En dan neem ik deze hele leuke doos. Ik heb er al wel confetti in gedaan, zoals je kan zien. Maar er komt zelfs nog meer confetti bij in. Ook, ook nog andere inpakplezier Dus als eerste doe ik de bak hier En dan haar bestelling. En dan ga ik nu confetti erbij hellen. Ik heb heel veel confetti erbij gehaald. En die ga ik nu in de doos doen. Zo. Dus dan zit er ook weer heel wat leuke confetti bij. En voor de mensen die me super goed kennen, weten ook dat ik heel vaak bezig ben met positiviteit. Want ik, vind, want ik vind het super belangrijk om heel veel positiviteit uit te stralen. Dit is mijn mineaccount trouwens. Daarom heb ik ook heel veel positieve kaartjes gemaakt. Of ja, kaartjes van een heel leuke positieve tekst. Want dit kan, so dit kan sommige mensen heel goed helpen of maakt heel veel mensen blij. En bij elke bestelling komt dan ook zo'n kaartje bij. Dus ik ga nu een willekeurig kaartje eruit halen. Namelijk dit kaartje. Ik heb het ook bij de bestelling van Lise. Want ik vind het super leuk om positiviteit uit te stralen. En dan doe ik ook nog wat van deze frutsels erbij. Zodat de doos toch nog wat opgevuld is. Oké, okay, Tadaa, de bestelling is helemaal af. En er komt nu volgende een beeld van hoe de bestelling eruit ziet. Want. Anders gaat het helemaal door elkaar gaan. En dat heb ik liever niet. Dus dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei!